De nieuwe wethouder van Ede, gefeliciteerd. Dankjewel. We hebben een aantal vragen uh, van onze inwoners onder andere, ook met collega's opgehaald. Uh, dus ik wilde het een paar stellen. Dan nou, ga ik gang. Allereerst zeg ik JP, Jan-Pieter? Meneer. Oh, nee, geen meneer, alsjeblieft niet. Uh, nee, ik luister eigenlijk naar alles. JP, Jan-Pieter, Piet. Pieter Jan. Uh, Pieter-Jan. Want er zijn heel veel mensen die, die noemen mijn naam ook, uh, ook andersom. Uh, dus ik luister overal naar. Mooi. Oké. En wie. Uh, ja, je bent nieuw wethouder. Ja. Kan je iets over jezelf vertellen? Uh, ja, Jan-Pieter van der Schans. Maar goed, dat staat vast al ergens onder in, uh, onder in beeld. Ja. Uh, 28 jaar. Uh, sinds 2010 woon ik in de, uh, in de gemeente Ede. Dat begonnen als student, uh, aan de CE gestudeerd uh, en de afgelopen jaren in Ede blijven plakken. Uh, Want het is een prachtige gemeente, een hele leuke gemeente ook. Uh, Nederland in het klein. Uh, ik heb het hier enorm naar mijn zin. En dan nu wethouder. Mooi. En, uh, wat was je grootste reden om voor deze stap te kiezen? Ja, de politiek en stappen, dat is ook altijd... Het heeft met gelegenheid te maken, het, het komt langs, dus het gebeurt. Dus je kunt überhaupt solliciteren. Uh, maar het is een hele, ik hou van de politiek, het is een hele mooie baan. Uh, dus toen die vraag werd gesteld, toen dacht ik, nou, ik ga er in ieder geval serieus over nadenken. Uh, en ik heb het gedaan omdat het leuk is en mooi en belangrijk is om een steentje bij te dragen aan je eigen gemeente. Mooi, Welke, uh, waar heb je het meest zin in? Nou, eigenlijk de combinatie tussen uh, alles wat er buiten het gemeentehuis gebeurt en dat op een goede manier in dat gemeentehuis verder brengen. Vooral die stap, uh, want ik heb er een enorme uh, lol in om gewoon naar buiten te gaan, uh, de, de boeren op, om het maar even uh, letterlijk en figuurlijk te zeggen. Dus die combinatie vind ik wel heel leuk. Oké, okay. en wat zou je nog aan de ethische inwoner meegeven? Uh, laat je horen. Uh, dus als we iets anders kunnen doen, als we iets beter kunnen doen, als we iets niet zien, uh, uh, laat het horen. Mooi, veel succes. Dankjewel.